Hoi, mijn naam is Christel Philips en ik vertel in het kort wat ons clubconsult inhoudt. Zo weet jij precies waar je aan toe bent tijdens deze telefonische afspraak... of als een van onze specialisten langskomt bij jullie op de vereniging. Het clubconsult bestaat uit vier stappen die we samen doorlopen. Om te beginnen kijken we samen naar jullie huidige situatie op de vereniging. Zo weten we of we jullie oplossingen nog aansluiten bij jullie wensen. Vervolgens bespreken we hoe de samenwerking met 12 verloopt. We checken wat er goed gaat op de club... ...en waar wij eventueel ruimte zien voor verbeteren. Daarna geven we een demonstratie van onze nieuwste oplossingen. Zoals onze QR-besteloplossing 12 Water of onze nieuwste betaaloplossing de 12 Pio. Tot slot stellen we samen een werkplan op. Om jullie te ondersteunen in jullie wensen en toekomstplannen van jullie vereniging. Klinkt het interessant en wil je ook een gratis clubconsult inplannen? Ga dan naar onze website en maak een afspraak.